Zo meteen gaan we een hockeywedstrijd live streamen en dat doen we via 4G. KPN verzorgt de 4G-verbinding en wij zorgen dat er een beveiligde verbinding ontstaat met de campusinfrastructuur van Universiteit Utrecht. Wat bijzonder is aan streamen met 4G, dat gaan we nu uitproberen. We gaan kijken of 4G in staat is om een goed videobeeld te kunnen verspreiden. Er is een camera die de wedstrijd opneemt. Dat wordt naar een apparaat gestuurd wat het dan via 4G stuurt naar de streaming server van ICT Media. En van daaruit kunnen mensen kunnen daar op die streamer inloggen en kijken naar deze wedstrijd. Um, we zijn sinds nou, eind 2012 zijn we bezig met dit soort uh, 4G-pilots. Um, we hebben bijvoorbeeld een, um, een weblecture uh, live uitgezonden die uh, live meegekeken konden worden via 4G. En we hebben expert op afstand uh, pilots gedaan. En dit is natuurlijk een gedeelte. En dit is een soortment van technisch gedeelte. En kijken of de test of de techniek voldoet en ook of de gebruikswaarde voldoet. Uh, aan te tonen valt. Ik als student journalistiek en als journalist... verwacht van 4G dat het uitzenden... en het livestreamen van... nieuws en nieuwsuitzendingen... een stuk gemakkelijker wordt. Er ontstaan hele nieuwe mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld videobeelden... in hoge kwaliteit versturen. Je kan in hoge kwaliteit videoconferenties uh, grote bestanden versturen, uh, makkelijk in de cloud werken. Het is vergelijkbaar met uh, uh, werken via wifi of een bedraadnetwerk, maar dan via een ander type netwerk.